Goedemorgen. Een super leuk dat kijk naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Vandaag hebben we een drukke planning. Ik zou eigenlijk, was de planning om blondie te rijden, dan naar Ivy en dan die te rijden en dan naar Rick. Maar het was echt enorm hard aan het regenen. Het is nu wel weer voorbij, ineens. En de zon schijnt. Er zijn geen wolken meer. Dus geen idee wat er allemaal is gebeurd. Maar ik ben blondie aan het noceren aan de bijzet. Morgen gaan we naar een oud stalgenootje. Mijn vriendin van mama, Maya. Misschien kennen jullie haar nog als jullie al wat langer kijken. Zij was samen met Maaike, de eigenaar van Talin, Talin de wonnenpony. Daar ga ik met Blondie en Ivy heen voor les. Ook om te kijken hoe, nou ja, of ik daar weer wat dingen van kan opsteken. dan is nog steeds een kankeraria. Lekker met warme weer met cocktails en ik veel allemaal. Dus ik kom maandag weer terug. Even kijken hoe we het dan gaan doen. Maar nu ga ik nog even verder met de blonde bonnie. En inmiddels zijn we dus bij Ivy terecht gekomen. En Tess is de oefeningen van Astrid aan het doen met Ivy. Ivy vindt het best wel lastig. Die zegt regelmatig, eh, uh, nee. Maar ja, het is voor haar eigen welzijn. Dus Tess is die oefening aan het doen dat ze op eigen benen moet lopen. En dan dus de stelling de andere kant op precies zit moet je even naar de video van Astrid kijken, want uh, daar komt er weinig verstand van. Op de kwart wending zo? Nee, dat, uh, dat niet. blijf ze wild? Ja, uh. nou, nee, weet ik niet. Moet je die een keer proberen dan? Kan. Kunnen we filmen, kunnen we kijken of het beter gaat? Dat kan. Nou, probeer maar dan. Steeds Deze schouders recht zetten, dat weet ik wel. Zodat ze op vier benen loopt. Ja, dat is natuurlijk nog niet zo makkelijk. je die neemt dan de pleitvaart, als je er op de kwartwinding zit. Dan ga je van F naar in dit geval C. In alle gevallen. Tijd terugzetten. Ze dus loopt veel naar binnen, dus moet recht lopen. De dus moet dan met haar teugels de hele tijd uitleggen. Ga recht lopen. Op allebei je benen. het vindt even moeilijk. Zo, inmiddels hebben we een trailer van Steven en Daan, dus daar zijn we super blij mee. Uh, dat is de huurtrailer van de Arkoeven, dus heel erg fijn. We zijn op een parkeerplaats vlak bij de stal van Ivy. Dat komt omdat bij de stal van Ivy mensen rondlopen die dingen niet zo leuk vinden. Laten we het daar maar op houden. <laughs> Dus uh, ja, als je daar met een trailer gaat rijden en je, en je doet, omdat je het niet weet, dingen anders, uh, dan uh, vinden ze dat niet zo leuk. Nou, we willen die mensen natuurlijk niet in de weg zitten, dus hebben we maar besloten om op een parkeerterreintje in de buurt eventjes uh, te gaan uh, laden en lossen. Tess is Ivy halen, ik blijf bij Blondie, dan zetten we Ivy op de trailer. Vervolgens dan de spullen erin, dus we moeten even twee keer rennen weer lopen. Nou, het is denk ik drie minuten lopen, dus het valt op zich wel mee. En dan gaan we naar Maya toe, die heb ik inmiddels een berichtje gestuurd dat we misschien wat later zijn. Want in principe zouden we het moeten redden. Maar ik wil geen stress en Ivy moet gewoon op haar gemakje kunnen laden. Dus uh, en eventueel zelfs blondie er nog even af om Ivy erop te krijgen. Als dat allemaal nodig is, nou, ik hoop het niet, maar je weet het nooit. Dus uh, ja, dan uh, moet je daar even de tijd voor nemen en dan zijn we misschien een paar minuten later of een half uurtje later, weet ik niet. Uh, ja, het is bijzonder voor ons, ik moest natuurlijk het koppelstukjes vinden en uh, ja, andere trailer, dus daar moet je op een andere manier mee omgaan, tenminste omgaan, uh, ander kastje en andere balkjes, alles is anders en dat is helemaal niet erg, maar je merkt wel dat je dan even extra moet kijken en dan uh, duurt dat allemaal net even langer, geeft niks. Hij rijdt lekker, hij ligt lekker stabiel, dus daar ben ik heel blij mee en zeker omdat ze stuk moeten rijden, kijk daar komt Tess met Ivy. En dan uh, kunnen we zometeen in de trailer. Nou, Ivy laat de ene keer heel makkelijk en de andere keer niet zo makkelijk. Dus we gaan het zien, maar met geduld kom je er heel uit. Het is niet de bedoeling, zeg maar. dan? Nou, Tess riep, man, kom eens kijken, want wij kregen lekker te eten. En ze had Ivy in een box gezet en Blondie tussen touwen. En toen dacht Ivy, ik ga bij Blondie staan! Ja, en wat is dit? Nou ja, fijn dat ze van elkaar houden. Daar ben ik echt heel blij mee, zeg maar, maar. Wat, wat, wat is dit? Je die ze gewoon goed. Ja, jeetje. Oh, oh, oh, dat zie je toch niet? Je bent okay. een beetje raar, ik hou heel veel van jullie, maar jullie zijn een beetje raar, zeg maar. Dus nou ja, zo staan ze dus, we weten niet hoe lang. Maar Ivy vond dit een betere plek dan de box. <lacht> die kop ook. <lacht> We ja, zijn inmiddels bij Maya aangekomen. We hebben eerst wat lekkers te eten gekregen. Heel erg bedankt ervoor. Ik zit nu op Ivy uh, daar heb ik als eerste les mee. Uh, ze is nog, volgens mij best braaf. Het was net wel, zoals we ontsnat uit het stal toen is ze naast blondie gaan staan, dus dat was wel heel grappig. Maar nu is het tijd voor het serieuze werk en niet voor dollen. Dus we gaan aan uh, de werk. Dat, dat moet eraf. En dan moet je eigenlijk proberen hetzelfde te bereiken als wat je dus op haar voorkeurshand kan bereiken. Ja. Met die hals. Ja. En dat is lastig hoor. Zeker omdat ze alles interessant vindt. Ja, gewoon corrigeren daar. Ja, braaf paard. Schattig, want ze kijkt om een deurtje heen. En ook steeds tijdens het rijden was het dan ook dat ik, ja, ik kon schat, kijken met naar haar: Ik ben op Blondie. Woo! Ik heb net uh, les gehad op Ivy en het is nu tijd voor Blondie. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. De les met blondie zit er weer op. Uh, Ezel uh, lief is ook aan het... Uh, zegt het ja, eerste tijd. Uh, ja, is dat niet we op we volgens mij. Weer uh, wat andere dingen gehoord en wat dezelfde dingen. Wij kunnen er weer wat mee. En dan uh, ga ik denk ik op buitenrit samen met Mike uh, hier. Ben je nou een beetje chill, Huyf? We zijn in sportschool. Uh, ja, ga je in mijn hoofd? Ik ja, het zo ja, kom. Ik kan sporten. Zo, Jess en ik gaan naar. Uh, hoe heet dat daar ook weer? Nou ja, daarbij leiden, naar Horses en Nens. Samen met de boer Ontour. De band is weer gemaakt, en dan mag Blondie op de aqua trainer. Uh, deze week een keertje extra, dan mag het ze één keer in de twee weken momenteel. Alleen Daan is natuurlijk op vakantie geweest en die had een drukke week gelijk daarna, dus dan is het. Oh ga je liggen? Oké. Okay. Is het wel lekker als uh, even de aquatrainer kan? Dus wij gaan nu naar daar bij Leiden. Zo prachtig weer vandaag, zo warm. Dat de keer bij bloem niet afgedaan. Yes. Jess wil heel graag paardenpoep eten. Je mag geen paardenpoep los. Jess houdt zo van, van paardenpoe. We hebben pony. Kunnen we pony zien? Hallo. Pony. Joehoe. Pony wil niet meedoen. Daar. En Jess. Daar. En nu gaan we naar de Aqua trainer. Klaar met de aqua trainer. Blondie staat weer op de trailer. Het is wel fijn dat dat allemaal alleen kan. Dan nou, gaan we nu lekker naar huis. Tenminste, Blondie naar huis. En dan de trailer mee naar huis. Want zondag mag Ivy naar uh, Amber toe voor duindracticum moet ik zeggen. Dus we gaan lekker naar huis.